Beste collega, ik laat je eventjes zien hoe dat je gebruik kan maken van het nieuwe klassenradensysteem zonder de Excel-macro te moeten uitvoeren. Je surft daarvoor naar de website klassenraden.lyceumgenk.be en als je die inlaat, dan kom je op... Een rekenblad dat ik uh, gemaakt heb dat ook op de Chromebooks werkt. Of op een Windows PC of op een Apple PC. Je geeft van boven bij de afkorting ofwel je afkorting in. Ofwel selecteer je hem uit de lange lijst. Ik heb even die van mij gebruiken. Je gaat zodadelijk snel alle klasraden opvragen. De lokale, de klassen en de titularissen geeft hij weer. Er staan ook natuurlijk alle uurtjes in. Ik heb twee extra's voorzien in, dit, uh, in deze pagina. Ik heb knoppen aan de linkerkant, linksonder... Voorzien om uh, automatisch deze klasseraden in je e-mail op te nemen of eigenlijk naar je e-mail te laten doorsturen. En ik heb ook een knopje gemaakt dat die klasseraden al in je Google agenda toevoegt. Ook twee knopjes voorzien om snel je e-mails te kunnen controleren of je agenda te kunnen controleren. Moesten die knoppen er niet zijn, dan heb je rechtsboven ook een menubalk. En bij die menubalk heel van achter heb ik het knopje de toegevoegd. Met eigenlijk dezelfde knopjes, e-mail het overzicht en voeg het toe aan je agenda. Dus ik heb even mijn overzicht opgevraagd, dat van Jens Veldje. De allereerste keer dat je die knopjes gaat gebruiken, ga je de toestemming moeten geven aan het script om uitgevoerd te worden. Dus ik ga dat even tonen. Stel dat ik mijn e-mails er al eventjes bij haal, dus je kan gewoon op die link drukken. Dit zijn mijn e-mails. Voilà. Mijn laatste e-mail is eentje van Key Music met een bestelling voor het Italiereis. Ik ga mezelf dat overzicht eens even mailen. Je gaat zien dat je de allereerste keer autorisatie moet goedkeuren, dus je drukt op doorgaan, je kiest je account, meestal staat die allemaal juist. En je geeft vanonder de toestemming via toestaan, het script zal uitgevoerd worden, dat zie je van boven, dat duurt niet zo heel lang, het script is voltooid. Ik ga naar mijn e-mails opnieuw kijken, ik refresh, of het is er eigenlijk al vanzelf gekomen, en je ziet dat er een e-mailtje is met klasraden, met een overzicht van je klasraden. Dus iedere keer als je dat drukt, zal deze e-mail deze e eens even wegdoen, zo, verwijderen, Iedere keer als je dit knopje drukt, of je gaat van boven naar Lyceum e-mail, het overzicht, dan zal hij het overzicht sturen naar het e-mailadres dat hier van onder staat. Dat betekent wel dat ik, als ik eventjes eh, stiekem een berichtje wil sturen naar, ik kies hier een leerkracht uit, maakt niet zo heel veel uit, hè. Um, hier, van Antwerpen Peter. Als ik nu op e-mail druk, zal dat verstuurd worden naar Peter van Antwerpen. Maar op zich is dat niet zo heel erg. Hè. Dus dit Moest dit ingevuld staan, dan kan je dat gewoon wegdoen. Dan kan je daar je eigen naam gaan typen. Of je begint met de eerste letter. En dan vult hij dat zelf aan. Nu, omdat we gemeenschappelijk in dit Google rekenblad laten werken, kan het zijn dat jij net op hetzelfde ogenblik als je collega erin aan typen bent. Je ziet dat hier van bovenaan. Als je met meerdere in een documentje bezig bent. Dus het kan echt wel zijn dat je gelijktijdig bezig bent. En je ziet dan mekaars naam typen. Dat is een beetje vreemd. Wacht dan gewoon één minuutje of... Of een dertigtal seconden en dan zal het scriptje wel terug leeg zijn. Hè. Dus je gaat dat ook merken, degene die het laatste keer van het script gebruikt maakt, die zijn naam zal er nog staan. Nu Ik heb ook een scriptje laten lopen dat ieder uur dit vakje opnieuw terug leeggemaakt wordt. Zo eigenlijk. En dan eh, krijg je een leeg vakje te zien. Dus ga naar klasrade.lyceemgenk.be. Uh, geef je naam in. Ik ga eentje die van mij nog gaan selecteren. Oh, waar sta ik nu? Daar sta ik. Ik heb de e-mail al getoond. Dus iedere keer als je op e-mail drukt, kreeg je een e-mail met je overzicht. Ook als meneer Dalvoudi bijvoorbeeld zegt, de klasraden zijn gewijzigd. Dan kan je opnieuw jezelf een e-mailtje toesturen. Een leuke is die laatste, die gebruik ik zelf. Als je je agenda gebruikt van school. Dus dit is mijn agenda van de school. Nu, daar zitten zowel mijn agendas in. Deze, dat is mijn persoonlijke agenda. Als die van het personeel, dus dat is de gele, die je nu ziet. Die kan je aan en uitzetten, als die van ICT. Nu, ik weet dat de klasraden gaan plaatsvinden hier, 3 en 4 maart. Of uh, beter gezegd, sorry, 4 en 5, uh, 5 april, zo is het. Um, om het duidelijk te laten zien dat hier nu niets in staat, ga ik eventjes die van personeel uitzetten. Ik zet die uit. Um, en ik ga mijn script laten lopen. Dus ik ga hier op het knopje agenda drukken en dan zou die automatisch mij de juiste klasraden moeten gaan plaatsen. Dus dat is de test. Ik druk op agenda, je ziet van boven dat het script wordt uitgevoerd. Ik zal snel naar de agenda gaan kijken. Dat duurt eventjes, agenda is ietsje groter, het duurt altijd ietsje langer hoor even kijken of het script uitgevoerd is. Ik zal dan eens eventjes gaan refreshen voor de zekerheid. Voilà, daar staan mijn klasraden. Dus 4 en 5 staan alle klassenberaten erin. Ik heb de nummers erbij genoteerd, de klas, het lokaal en ook de klastitularis en dan de juiste uren. Stel dat je geen klasraad hebt, je zag het misschien in mijn overzicht, hier die laatste klasraad hoef ik niet aanwezig te zijn of, of daar moet ik alleszins niet zijn, dan ga je hier ook uh, als verantwoording eigenlijk geen klassenraad zien staan, dus dan heb je geen klasseraad. Dus er is ook rekening gehouden met de pauze, dus dat wordt automatisch ingevuld. Let er natuurlijk wel op, als je dit opnieuw gaat drukken, dit knopje, gaat hij opnieuw die klasseraden toevoegen, maar normaal druk je dat maar één keer. Jullie zijn het testpubliek, dit is de eerste keer dat we, dat we die opstelling een keer gaan proberen voor de mensen die hun Chromebook willen gebruiken of een Windows PC, dat we, daar werkt dat even goed op. Dus je kan eigenlijk altijd surfen naar klassenraden.lyceemgenk.be en eigenlijk iedereen zijn klassenraad dus, uh, is opvraagbaar. Moesten er problemen zijn, laat het zeker weten. Het uh, is een work in progress. Bedankt alvast.